Hallo, ik ben Sharon Brigitte, ik ben 20 jaar oud, ik studeer aan de NAL en ik studeer voor Engels docent. Ik wil graag het gezicht van Leeuwarden Studiestad worden, omdat ik voor jullie jullie mening naar buiten wil brengen en er voor jullie wil zijn. Dus stem op mij!